Wat kunnen we nog meer vertellen over loops in Python? Wel, we kunnen eens kijken naar de enumerate-functie. Dit hebben we al gezien. Wanneer dat ik iets een aantal keer wil uitvoeren in Python, kan ik die for x in range gebruiken. En dan krijg ik dus het woordje dag drie keer afgedrukt. De klassieke manier om iets meerdere keren te doen in Python... Range geeft mij de getallen 0, 1, 2 terug. Die worden één voor één ingevuld in die x. Ik doe niks met die x, maar dat is de manier om iets drie keer uit te voeren. Wanneer ik een list heb, of een ander iterable, dan kan ik die ook gaan overlopen voor naam in namen. En dan krijg ik dus de drie namen Karen, Kristel en Katleen. Stel nu echter dat ik niet alleen die drie namen wil afdrukken, maar ook een volgnummer. 1 Karen, 2 Kristel, 3 Katleen. Dan zou ik dat op de volgende manier kunnen doen. Ik kan namelijk via len namen het aantal namen opvragen en via de range functie ga ik dus de getallen 0, 1 en 2 terugkrijgen die ik kan gaan gebruiken om de huidige naam op te vragen. Namen 0, namen 1, namen 2. En vervolgens kan ik index plus 1 gaan afdrukken om ervoor te zorgen dat ik die waarde krijg. 1 karen 2 kristel en 3 katleen. Dit is echter wat ik dan noem een foute oplossing, want er is een betere, een eenvoudiger oplossing daarvoor. Met de Enumerate-functie. De Enumerate-functie geeft een tuppel terug die bestaat uit het volgnummer en het huidige item. Dus ik krijg niet alleen het volgnummer terug, maar ook het huidige item. En dan kan ik weer index plus 1 gaan afdrukken, dus samen met de naam. En krijg ik 1 karen, 2 kristal en 3 kathleen terug. Dus wanneer u ook het volgnummer nodig heeft, gebruik dan de Enumerate-functie. Een tweede functie die we kunnen gaan bekijken is de zip-functie, die handig kan zijn wanneer ik over meerdere iterables wil gaan loopen. In dit voorbeeld, ja, die set lokale, die ga ik gebruiken om de huidige landinstellingen uh, in te geven, want ik ga zo dadelijk die datums afdrukken en dan zou ik dat graag op de Belgische manier willen doen. Maar dus hier, wat ga ik hier doen? Want ik zou graag een lijstje krijgen met Karen is geboren op en dan de overeenkomstige geboortedatum. De eerste naam komt overeen met de eerste geboortedatum, de tweede naam met de tweede geboortedatum, enzovoorts. Wel, dat zou dus ook via enumerate kunnen, want door het feit dat ik die index terugkrijg, kan ik ook via die index de huidige geboortedatum gaan opvragen en kan ik dus naam en geboortedatum gaan afdrukken. Maar een betere oplossing hier is de zip-functie, want aan de zip-functie kan ik meerdere iterables meegeven, die gaat die allemaal overlopen en geeft een tuppel terug met die huidige items. Dus geboortedatum en naam bevatten dus telkens de waarde voor het nulde item, het eerste item en het tweede item. En op die manier kan ik naam en de geboortedatum tegelijkertijd gaan aanspreken. Ik kan bij die zip-functie ook meerdere iterables gaan meegeven, 3, 4 enzovoort, En dan ga ik dus telkens ook een groter tuppel krijgen. Dus wanneer ik meerdere iterables wil gaan overlopen, tezamen gebruik dan de zip-functie. Een laatste onderdeel is de zogenaamde list-comprehension. Wat doet dat? Wel, hier in dit voorbeeldje ga ik dus mijn, mijn lijst met namen en geboortedatums opnieuw overlopen. En ik ga de bereken leeftijd functie gebruiken om de leeftijd op te vragen van die persoon op basis van de geboortedatum. Die leeftijdfunctie heb ik hier niet bij vermeld, maar die is toe, dus toegankelijk voor, uh, voor dit programma. Vervolgens ga ik de naam en de leeftijd toevoegen als tuppel aan mijn lijst K3. Dus ik heb eerst een lege lijst K3 gedefinieerd en via de append functie ga ik dus die tuppel naam, leeftijd toevoegen. Zodanig dat wanneer ik K3 ga afdrukken, dat ik dus een lijst krijg van drie tuppels. Ik kan dit ook korter schrijven, maar ik weet niet of dat, dat op dit moment zo'n goed idee is voor dit voorbeeld, want dan krijg ik dus dit te zien. Dit is List Comprehension. Maar misschien dat het een slecht voorbeeld is, want ja, zo duidelijk is dit natuurlijk niet. Hè. Als dat wat te lang wordt, dan is dat toch niet te verkiezen. Maar er zijn betere voorbeelden van List Comprehensions. Bijvoorbeeld dit hier. Dus wat heb ik hier? Ik zou graag op basis van die geboortedatum het lijstje van leeftijden willen creëren. Er is niks mis, vind ik, met deze oplossing, maar ik kan het ook via list comprehension doen. Daarvoor ga ik wat plaats voorzien binnen in mijn list. Dus ik maak eigenlijk de, de inhoud van mijn vierkant haakjes wat groter. Als eerste geef ik daar de inhoud van de append-functie mee. Die berekent leeftijd. En als tweede geef ik daar mijn forlus mee. En dit is exact hetzelfde resultaat. Leeftijden wordt gevormd op basis van de, geboorte, gebreken, sorry, van de berekenleeftijd van de geboortedatum. En de geboortedatum krijg ik door de geboortedatums te overlopen via een forlus. We kunnen dat nog wat uitbreiden. In dit geval heb ik een forlus waarbij niet alle namen zullen worden toegevoegd aan die K3-list. Alleen de namen die met een K beginnen. Wel, dat kan ik ook gaan schrijven via List Comprehension. Ik ga weer zorgen dat mijn list wat groter wordt gemaakt. En vervolgens, als eerste vul ik de inhoud van mijn append in. Als tweede mijn forlus. En als derde ga ik de if schrijven. Dus in zo'n list comprehension ga ik dus een vierkante haakje schrijven. Vervolgens de, de inhoud van de append, wat ga ik toevoegen. Hoe ga ik mijn lijst overlopen, de forloop. En dan optioneel, want die moet u niet meegeven, een if die ervoor zorgt dat niet alle items zullen worden toegevoegd. En dat is dus misschien wel een mooi voorbeeld van list-comprehension. Samengevat, wanneer dat u een index nodig heeft bij het overlopen van, u, van uw iterable, gebruik dan enumerate. Wanneer u meerdere iterables wil gaan overlopen, gebruik dan de zip-functie. En wanneer u graag de append-functie wil gaan gebruiken binnen in een loop die in één regel moet staan, gebruik dan list-comprehension.